Acht jaar geleden hebben we wetenschappers iets we geweldigs ontdekt. We wisten al dat ze blastjes bestonden, maar nu weten we dat we zoveel mee kunnen doen. Waarom ken jij jezelf niet helemaal? Vanuit de ArtCube in Gent, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wel, het kan zijn dat je you jezelf niet helemaal really kent. Waarom? Omdat misschien heb ik nog nooit over celblasjes gehoord. Of met een moeilijke extra extracellula vesicels. Ik ben een moleculaire bioloog. En in moleculaire biologie kijken wij naar cellen aan de allerkleinste deeltjes van dieren en planten. Dus onze onderzoek. Is eigenlijk gefocust op celblaadjes. Nou, celblaadjes zijn nanodeeltjes. Hele, hele kleine deeltjes in de cellen die een nieuwe toekomst bieden om ziekten te genezen. En dat is waar we het vandaag nu over gaan vertellen. Nu, wat zijn celblaadjes precies? Ze zijn eigenlijk nanodeeltjes. Die zit in ons lichaam. Dus elke cel van ons lichaam ze maken celde en dit celde was ook ooit gelaten. De, de, de celdeetje kunnen overal gaan. Bijvoorbeeld je kunt dat terugvinden in andere cellen of weefsel, of je kan dat terugvinden in lichaamstoffen, bijvoorbeeld bloed of urine. De wetenschappers hebben dit ontdekt jaar geleden. En wat is zo so mooi en interessant hier, is dat de applicatie van het eigenlijk geeft ons de mogelijkheid om specifiek diagnose te geven en ook een betere behandeling te geven aan patiënten die bijvoorbeeld misschien haar probleem hebben met algemene uh, medicijn door uh, neveneffecten. Dat is een hele boeiende. Uh, het is nog relatief nieuw, want niet zoveel is nog geweten. Maar wat is heel goed, is dat die ons een an andere tool of een an andere methode om eigenlijk heel specifiek he en gepersonaliseerd behandeling te geven aan mensen met chronische ziekten. Wat zijn celblaadjes precies? Ze zijn eigenlijk nanodeeltjes die we bevonden in ons lichaam, en die kunnen overal gaan. En dat is heel belangrijk in de communicatie. Want later ga ik ook jullie tonen. In een lichaam, dat is gezond, dat is de celplaatjes eigenlijk Hef een goede gevolg eigenlijk. Maar in een lichaam, dat is ziek. Bijvoorbeeld in een lichaam met een, een tumor of een kanker. Wat gebeurt er dan? De celplaatjes die komen uit de tumor, worden overal gespreid. En dit is een manier dat bijvoorbeeld een tumor komt, bijvoorbeeld die begint in een lever, kunnen tot de hersenen gaan. Het is door de werk van de celplaatjes, die wat overal gespreid en overal gaan. Waar kunnen wij celplaatjes vinden? We kunnen celbladjes vinden, bijvoorbeeld in de hersenen. We kunnen dat vinden in onze uh, lichaamsstoffen, bijvoorbeeld urine, bloeden, moedersmelk, melk, overal. En dat is heel hele, belangrijk om Dat is eigenlijk een manier dat de cellen gebruiken om met elkaar te communiceren. Vroeger dachten we dat uh, bijvoorbeeld hormonen een manier om te communiceren. Maar we weten eigenlijk niet dat. Extra cellular vesicles of celblasjes eigenlijk spelen een hele belangrijke rol in de communicatie tussen cellen. Nu, hoe komt het dat we deze 24-7 nanofabriek van uh, cell hoe komt we hebben dan niet vroeger ontdekt hebben? Toen, uh, in de in tactics, toen de uh, wordt ontdekt, hebben we eigenlijk gedacht dat het is een soort afvalproduct is. Dat is eigenlijk een bijproduct, dat is niet uh, iets nuttigs of hebben gewoon geen fysiologisch uh, belang voor de cellen. Maar nu, er is wel een uh, um, hele goede uh, onderzoek, dat wordt nu gedaan, dat echt gaat tonen dat cellplaatjes spelen een hele belangrijke rol in de verschillende processen van het lichaam. Bijvoorbeeld in de progressie van kanker. Uh, in de biologie van stemcellen ook in de opbouw van immuunrespons. Dus die spelen een heel belangrijke rol. En wat ook belangrijk om te weten, is dat in 2007 wordt ook ontdekt dat die celblaadjes genetisch materiaal kunnen genetische material, uh, transporteren van één cel tot de andere en and ook buiten de cel. Dus die communicatie is heel belangrijk, want dat is eigenlijk de manier dat cellen gewoon, um, een specifieke moleculen kunnen krijgen en ook ziektes of behandelingen kunnen worden gemanipuleerd. Waar zitten de celblaadjes in ons lichaam? Dus ik heb nu gezegd dat kunnen we celbladjes kunnen vinden in dierencellen en ook in de... Vloeistoffen, uh, maar het is niet alleen in die we kunnen dat ook vinden bijvoorbeeld in planten en ook in groentensap. Eigenlijk alle planten en, en bacteriën allemaal ze maken celblaadjes en die geven ook ceiladjes uit. Dus alle levende organismen eigenlijk communiceren met elkaar, met de gebruik van extracellulaire blaadjes. Hoe kunnen we cijblaadjes zien? Want natuurlijk als onderzoekers willen we meer begrip hebben, uh, om, om, we bewerben, hebben we Voor we dat bijvoorbeeld gebruiken voor een of, diagnose, of be, uh, behandelen, moeten we meer weten. Dus hoe kunnen we dat zien? Nu, celbladjes zijn zo klein, je kan dat niet gewoon zien met een gewone microscoop. Dus um, de enige manier om celbladjes te kijken in het labo is bijvoorbeeld door een elektromikroscoop. En door met een elektromicroscoop kun je eigenlijk die blaadjes zien en ook je kan zien uh, de, de moleculen daar zitten binnen, maar niet natuurlijk niet duidelijk. Dus om jullie een idee te geven hoe kleine deze celblaadjes zijn, jullie kunnen uh, denken bijvoorbeeld als je in de in de blaadjes ziet, je kan zien dat een blaadje is een zo'n een duizend keer kleiner dan de cel die wordt afgezet. Een andere manier om dat te, te, te zeggen, is dat ook zeggen dat 1 miljoen celblaasje kunnen passen op een puntje van een hele scherpe uh, potlood. Dus gewoon om een idee te geven hoe klein deze vessicels zijn. Nu, wat je ziet op het scherm, dat lijkt misschien als een sterrenstelsel, is eigenlijk. Cellblaadjes die zwemmen in ons bloed. En door de gebruik van geavanceerde techniek, bijvoorbeeld hier in een nanoschermicroscoop, kunnen we eigenlijk kijken. Niet alleen kunnen we de celbladjes visualiseren, maar we kunnen dat ook tellen. Dus met een specifieke uh, uh, toestellen kun je eigenlijk tellen hoeveelheid celbladjes in het bloed. En dit is heel belangrijk, want wat we hebben gezien eigenlijk is dat het aantal celbladjes in graad meten voor de angst van een ziekte. Bijvoorbeeld, het is al gezien in de kankeronderzoek dat mensen die hebben een heel agressieve vorm van kanker, secreteren mee van de Dus so, Hoe meer de celbladjes in de bloed is eigenlijk gecorreleerd met hoe echt. De ziekte of echt de, de tumor. Dus niet alleen uh, uh, kunnen we celbladjes zien en tellen, maar we kunnen ook eigenlijk kijken wat zit binnen in die celbladje. Want het is heel belangrijk om te begrijpen als wij kunnen weten wat zit allemaal in de celbladje zit, kunnen we een manier vinden om eigenlijk een soort therapie of een soort diagnostiek te maken. Dus wat we weten nu is dat celblasjes bevatten biomarkers zoals eiwitten, lipiden en ook genetisch uh, materiaal. Ja? Dus dat allemaal bouwstenen die spelen een hele belangrijke rol in het proces en ook in de biologische uh, um, karakter van het cel. Ja? Dus wat is belangrijk is dat al ah, die bouwstenen worden getransporteerd door de. Uh, cellbladjes van A tot B en ook daar buiten. Wat nog zien we in de microscoop? We zien dat de uh, cellbladjes verschillende types. Dus wat we weten ook van literatuur is dat die verschillende types van cellbladjes hebben ook verschillende functies. Ja? Om echt een goede be begrip te hebben voor je kunt beginnen dat te gebruiken voor diagnose en ook voor behandelen, moeten we eigenlijk meer onderzoek doen. Want nu, het probleem is dat we niet weten welke blaasje geven welke functie. En dat is de klein, uh, vraag, van mijn onderzoekvraag uh, in. in in Biomed, waar eigenlijk, ik wil graag weten, wat is eigenlijk de functie van celblasjes in neuroinflammatie? Of wat is eigenlijk de functie van celblasjes in ontsteken van de zenuwstelsel? En dit onderzoek doen we in Biomed uh, Universiteit Hasselt. Nu, er zijn drie toepassingen van celblaasjes. De eerste is diagnose. We weten dat celblaadjes bevatten bijvoorbeeld eiwitten. Dat wil zeggen dat een specifiek eiwit van een patiënt, kan worden gebruikt als een soort diagnostiek maken. De tweede dingen dat is heel uh, belangrijk om te weten met de uh, celblaadjes is dat de pathogenese. Hoe kunnen we een goede begrip hebben van wat is eigenlijk de, de functies van wat zit binnen in de eiwitten in de, de, de celblaadjes? En natuurlijk, als we dat kunnen karakteriseren, kunnen wij eigenlijk het proces van de ziekte kennen. Nu, de derde is therapie. Ja? Therapie is eigenlijk uh, wat maakt het zo so boeiend? Want het it is iets dat um, heel nieuw is, maar wat maakt het zo so boeiend en revolutionair eigenlijk is de therapie. Wat wil like ik zeggen? Het is bijvoorbeeld, je kunt zelf blaadjes. Uh, isoleren uit stemcellen bijvoorbeeld van een gezonde persoon, en je kunt dat geven naar een zieke persoon. Natuurlijk doen we dat nog niet in persoon, alleen in mensen, dus alleen in proefdieren. En is echt een goed result resultaat al gezien, bijvoorbeeld in, in, in proefdieren met een specifieke ziekte, en je dan gaat dan geven celblaadjes die komen uit bijvoorbeeld stemcellen. Je ziet dat de zieke dieren wordt beter beter. Dat, dat is gewoon om al, algemeen te zeggen. Dat dit is een hele uh, boeiende en uh, interessante uh, uh, onderzoekgebied. Uh, uh, het is nog nieuw. Ja, moeten nog, nog veel doen om dat alles te kunnen begrijpen. Maar wat is zo boeiend, is dat they iedereen een kans om een specifiek uh, behandeling te krijgen. Dat in plaats van uh, one size suits all, elke persoon kan door de celbladjes, eigenlijk de karakterisatie van de celbladjes, kan iedereen eigenlijk weten wat is specifiek verkeerd met die lichaam. En dan kun je dat geven. in plaats van uh, algemene dingen te geven. En daarom is dat heel boeiend. Maar we hebben nog, nog veel werk in de winkel. Ja? Dus als we gaan kijken naar cellblaadjes gebaseerd therapie, is het eigenlijk in twee delen. Ja? We praten over natuurlijk cellbladjes. En wat is dat? Dit zijn eigenlijk cellen, die worden geïsoleerd uit een gezonde persoon, bijvoorbeeld een bloed of gewoon een stemcel. Die cellbladjes kunnen overal gaan. Dat wil zeggen, het is niet specifiek voor één weefsel als yeah? uh, uh, the, uh, we dan kijken naar de tweede deel of de tweede aspect van de therapie, dan is het gemodificeerde celblaadjes. Wat wil dat zeggen: onderzoek heeft eigenlijk getoond dat we kunnen in het labo veranderen, hemodificeren in een manier dat we kunnen zeggen tegen de celblaadjes: ga naar een hersencel of ga naar een levercel. En in die manier. Ha, de cellen specifiek naar een specifiek weefsel gaan en niet overal, zoals we zien in de natuurlijke cellenbladjes. Een tweede aspect van de gemodificeerde cellenbladjes is eigenlijk dat ze ons de mogelijkheid om om daarin, in de cellenbladjes, specifiek erbij dat een patiënt of een persoon nodig heeft, in te voelen. Dan kun je de persoon direct hebben wat hem in zijn lichaam. En in die manier is gepersonaliseerde therapie echt mogelijk. Ja? Maar het is allemaal mooi, eh? maar wat we wel weten, dat well <laughs> so is nog veel werk aan de winkel. Zoals je het zegt. Want wat we zien nu, of wat we proberen nu te doen, is om te kijken. Uh, i, um, is er zijn um, verschillende manieren om celbladjes uh, in te dienen, bijvoorbeeld. Want het is niet altijd gemakkelijk om um, in de bladjes in het bloed te doen. Wat we hebben gezien in onderzoek, is dat bijvoorbeeld twee verschillende manieren van om um, uh, in, in, in te dienen. Bijvoorbeeld verschillende uh, uh, toedieningen, zoals intraveneus. Dat wil zeggen injectie van celbladjes in de bloed. Of intranasaal, waar je gewoon de celblaadjes door inhalatie binnenkrijgen. Het onderzoek heeft getoond bijvoorbeeld dat in een proef die met een specifieke ziekte, je de celblaadjes op de neus en door inhalatie kunnen we eigenlijk de celblaadjes krijgen in de hersenen. En voor specifiek neurodegeneratieve ziekte of hersenziekte, dan is dat een heel goede manier om eigenlijk de therapie direct in de hersenen te krijgen. Dus qua onderzoek zien we eigenlijk een hele goede um, vooruitgang. We zien echt boeiende en interessante uh, uh, weg die komen. Maar wat we moeten ook weten, is dat er nog veel dingen zijn die we nog niet begrepen. Ja? Dus... De celbladeren uh, gebaseerd therapie is nog niet voor vandaag. Het is niet voor vandaag, want we moeten nog veel uh, dingen um, begrijpen. Bijvoorbeeld de functies van de verschillende bladjes. Maar ook, we zien dat bijvoorbeeld de onderzoekresultaten die we nu zien, zijn nog preliminair. Dat wil zeggen, het is nog verlopen. Het is niet dat dingen dat je kan gewoon zeggen, okay, dat is en dan kunnen we direct naar na de kliniek hebben. Wat kunnen we van vandaag doen? Ja, we kunnen niet zeggen dat well, well, well, alles moet nog in de toekomst moet komen. Maar dat is wel iets wat we kunnen doen. Wetenschappers zijn bezig met nieuwe en curatieve celblaadjes te maken, te produceren. Wij kunnen allemaal preventieve celblaadjes gebruiken, want ze, bevatten, ze zijn vol van antioxidanten. Daar kunnen wij allemaal helpen om onze lichaam gezonder te houden. En hopelijk in de aan uh, in de benecourt in de toekoms kunnen wetenschappers de curative cell batches klaarmaken voor iedereen